Dank u wel, uh, voorzitter. Um, voorzitter, beste burgers van Nederland en in het bijzonder die uit Groningen en het hele aardbevingsgebied. Ik ga het vandaag niet hebben over de Groningers en ik roep iedereen hier op om die aanduiding zoveel als mogelijk te vermijden. Gedupeerde Frauke Posma Dornbos zei het in haar openbaar verhoor terecht, ik ben geen arme Groninger, ik ben een inwoner van Nederland, ik ben gewoon Nederlands staatsburger. En ik heb er recht op dat de overheid mij beschermt. En zo is het precies. Vandaag gaat het over door de Nederlandse overheid zwaar gedupeerde eigen ingezetenen. Die in dit geval toevallig wonen in Groningen en een deel in Drenthe en Friesland. Maar eerst en vooral Nederlanders zijn. Met dezelfde plichten, maar zeker ook dezelfde rechten als andere Nederlanders. Twee werelden. De titel van de allereerste paragraaf van de kleine 2000 pagina's... ...stellende rapportage luidt een verhaal van twee werelden. In die eerste titel heeft de commissie meteen de kern van de kwestie neergezet. Het had eigenlijk de titel van het hele rapport kunnen zijn. Een verhaal van twee werelden. Enerzijds de wereld van het geld, van een politieke bestuurscultuur... ...en van rekenmodellen en conceptuele wetenschap. En anderzijds de wereld van het verlies van een rauwe dagelijkse realiteit en van tot wanhoop gedreven burgers. Zo erg zelfs dat sommige mensen psychische klachten hebben opgelopen en sommigen een einde aan hun leven hebben gemaakt. Kapot gebeukt door de overheid, een overheid die er voor burgers hoort te zijn. Zijn wij er wel voor alle Nederlanders? vroeg de minister-president zich na de verkiezingen hardop af. Een verkiezingsuitslag, waar de coalitie een flink pak op de broek kreeg, was er voor nodig om zichzelf deze vraag te stellen. En het is beschamend dat zodra je partij niet meer de grootste is, de meerderheid van de coalitie in de Eerste Kamer decimeert, dat je dan jezelf deze vraag pas stelt. En niet wanneer duizenden burgers al jaren schreeuwen om hulp en om gerechtigheid. Zijn wij er wel voor alle Nederlanders, was de vraag en het antwoord is nee. En we waren er zeker niet voor de mensen in Groningen en het hele aardbevingsgebied. Dat we er niet zijn voor alle Nederlanders mag geen verrassing zijn. Voorzitter, in de wereld van het geld, de politieke overlevingsdrang en de te duiden wetenschappelijke inzichten wist men elkaar te vinden. In die wereld speelde men elkaar de bal toe, vulde men elkaar aan en werd er samengewerkt. En in die andere wereld werden de burgers tegengewerkt, uit elkaar gedreven en weggespeeld. Twee werelden. En aan onze taak, de zware verantwoordelijkheid, die twee werelden weer bij elkaar te brengen. En de tien hoofdconclusies van dit rapport zijn stuk voor stuk schokkend. Wie het niet gelezen heeft. 1. De ernst van de problemen in Groningen structureel onderschat. 2. Geld was dominant bij besluiten over gaswinning. 3. Levens, levenszekerheid werd gebruikt als rookgordijn. 4. Onveiligheid in Groningen duurt onacceptabel lang. 5. Oliemaatschappijen profiteren van rolvermenging op het ministerie van Economische Zaken. 6. In een star en gesloten gasgebouw weinig oog voor de belangen van de buitenwereld. 7. Gebrekkige schadeafhandeling brengt schade toe aan Groningers. Zwalkende versterkingsaanpak is fnuikend voor de gedupeerde inwoners. 9. Regionale bestuurders niet bij machten om belangen van mensen in Groningen werkelijk te behartigen. 10. Kennisontwikkeling over Groningenveld is doelbewust beperkt gehouden. Een overheid faalt wanneer er sprake is van gebrekkig optreden, of van het negeren van belangen of van rolvermenging, of rookgordijnen, of zwalkend beleid, of doelbewust beperkt houden van kennisontwikkeling. In het dossier gaswin in Groningen gebeurde het allemaal, tegelijkertijd en jarenlang. Overheidsfalen van onnederlandse proporties, zo noemde voormalig minister van Economische Zaken Erik Wiebes het al in 2018. En terecht werd er tijdens de verhoren de vraag opgeworpen hoe onnederlands dit intussen eigenlijk nog is. Veel mensen, ook hier in de Tweede Kamer, stonden erbij en keken ernaar. En hoe is dat mogelijk? Voorzitter, eigenlijk zou dat misschien de centrale vraag moeten zijn. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? De commissie heeft het over het doorbreken van een patroon, titel van hoofdstuk 4, boek 1. Zij doelt daarmee op het patroon van het doen van beloftes en excuses die in de praktijk niet zwaar blijken te zijn. En staat dit patroon op zichzelf? Is dit uniek voor dit dossier? Of is dit patroon niet de oorzaak, maar juist het gevolg van de huidige politieke bestuurscultuur in Den Haag? We hebben nog een aantal enquêtes te gaan om daarachter te komen. De aanbevelingen van de commissie gaan in ieder geval niet deze richting op. De enige aanbeveling die raakt aan het functioneren van het politiek-bestuurlijke systeem is aanbeveling 7, versterkte positie van de Tweede Kamer. De uitwerking is helaas te dun. Het kabinet moet de informatieplicht naar behoren vervullen. De brugfunctie moet beter worden vervuld, afwegingen beter gepresenteerd enzovoorts. Het gaat niet over wat de Tweede Kamer zelf anders of beter had moeten doen. Of in welke elementen in de bestuurlijke context verhinderen dat deze, met alle respect, toch vanzelfsprekende zaken kennelijk niet vanzelfsprekend zijn? Is het een gemiste kans? En hou me te goede, ik verwijt de personen in de parlementaire enquêtecommissie of de Kamerleden persoonlijk niets. Maar moeten we toch niet eens wat vaker reflecteren op het functioneren van de Tweede Kamer? Elke debataanvraag die ik hiervoor doe, wordt namelijk keer op keer terzijde geschoven. Ook de overige aanbevelingen zijn, met alle respect, niet zo schokkend als dat de conclusies zijn. Waar al jaren beloftes zijn gedaan voor beter, sneller en ruimhartiger, geeft de commissie er nu nieuwe woorden aan. Milder, makkelijker en menselijker. Maar waar zit de crux? Het mislukken van het beter, sneller, beter, sneller en ruimhartiger afhandelen van de schade wordt ook door de... De parlementaire enquêtecommissie verklaart uit het feit dat ook de IMG de wettelijke opdracht heeft om bij de schadeafhandeling de bepalingen van het burgerlijk wetboek toe te passen. Het IMG kan alleen een schadevergoeding uitkeren als aangetoond is dat de NAM wettelijk aansprakelijk is voor die schade. Die aansprakelijkheidsclausule en gebondenheid aan het burgerlijk wetboek leiden tot een strikte toepassing van de wet en beperken in de praktijk een vlotte en coulante afhandeling van alle schadegevallen. Door deze strikte juridische benadering los te laten en vanuit het morele perspectief naar de schade te kijken, ontstaat ruimte om schades op te lossen met minder romslomp voor bewoners. Pagina 90, boek 1. De parlementaire enquêtecommissie stelt dat dit bereikt kan worden door of uitbreiding van de wettelijke bevoegdheid of door mogelijk te maken om naast de wet aanvullend beleid te maken. En hoe ziet de parlementaire enquêtecommissie dit precies voor zich? Hoe moet die uitbreiding van de wettelijke bevoegdheid eruitzien? Gaan we dan eenzijdig bepalen dat de aansprakelijkheid van een NAM veel groter is dan tot nu toe wordt aangenomen en door wie? Of gaan we dan vastleggen dat IMG naast die wettelijke aansprakelijkheid ook nog andere schade mag vergoeden? En in het laatste geval zijn er dan niet nog steeds causaliteitsrapporten nodig om de twee delen te scheiden. Oftewel, wel deel is aansprakelijk nam en wel deel komt voor de rekening van het Rijk? Voorzitter, tijdens openbare verhoren werd opnieuw pijnlijk zichtbaar dat de problemen in Groningen zichtbaar konden ontsporen zonder dat iemand zich daar verantwoordelijk voor voelde. Het was niet zo dat die ramp zich helemaal in stilte en in het donker voltrok. Alle betrokkenen zagen het voor hun eigen ogen gebeuren, maar iedereen kon zich achter, achter een ander verschuilen. Nationaal coördinator Groningen leverde niet, de regio had een andere agenda, Den Haag heeft on, onvoldoende geld, enzovoort. Of achter niet toereikende wettelijke bevoegdheden, of verschuilen achter onduidelijke wetenschap of achter slechte uitvoering. Maar eigenlijk was helemaal niemand aanspreekbaar op het probleem of de ontsporing daarvan. Een probleem van velen is een probleem van niemand. Hoe waar sommige clichés kunnen zijn. En Toch komt deze elementaire analyse niet of nauwelijks aan bod in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Is de commissie van oordeel dat het eigenaarschap voldoende was belegd? Waar was deze belegd? Waar werd die ook zo gevoeld? Of waar had het eigenaarschap belegd moeten worden? CQ had hij tenminste gevoeld moeten worden en is degene die politiek verantwoordelijkheid draagt ook daadwerkelijk de probleemhouder. Voorzitter, de Commissie stelt dat de Tweede Kamer onjuist, onvolledig of onzorgvuldig is geïnformeerd door het kabinet. En dit gebeurde niet alleen herhaaldelijk, maar zelfs vaak voor de, volgens de Commissie. Normaal zijn dat doodzonders. En nu, omdat het nu politiek niet zo goed uitkomt, is het een losse opmerking in het rapport. Of wordt straks wel verantwoordelijkheid genomen? Kamp de Kamp profileert zich intussen als de eerste minister die de gaskraan naar beneden bijstelde. Wie wil de geschiedenis in als degene die besloot de gaskraan dicht te draaien? en velbrief met alle respect voor het werk wat hij doet in Groningen als degene die hem niet weer opendraaide. Maar wie gaat zich profileren op het aanpakken en de oplossen van de problemen in Groningen en het aardbevingsgebied? De minister-president. Kennelijk is hij een soort chef van een wekelijks overleg, maar heeft hij met de inhoud verder niet zoveel te maken. Zijn verantwoordelijkheid rijdt blijkbaar niet veel verder dan een bewindspersoon op gezette tijden aan het jasje te trekken om wel zijn best te doen. En misschien moeten we iets doen aan de functieomschrijving van de minister-president. Een ceremonieel figuur, uitsluitend voor de empathie, hebben we... Uh, uitsluitend voor de empathie hebben we al, een koning en een technisch voorzitter, die kunnen we nog goedkoper krijgen. Ik bedoel, hoe kan het dat hij in maart 2017 geconfronteerd wordt in een tv-uitzending bij Pau en Jinek met een groep woedende mensen uit Groningen, maar in naar eigen zeggen pas begin 2018 achterkomt waarom ze in de kern zo boos zijn. Het feit dat in 2013, toen er al advies lag om zo ver terug te gaan met de winning als mogelijk, er een recordhoeveelheid is gewonnen. Wit heet was Groningen toen dat in de loop van 2014 naar buiten kwam. Rutte wist het niet. Pas vier jaar later. En onder welke steen leef je dan? Maar ook staatssecretaris Veilbrief. Hij laat geen gelegenheid onbenut om te vertellen dat hij geen idee had waar hij aan begon toen Ollengren hem benaderde voor de portefeuille mijnbouw. We spreken inmiddels over eind 2021. Zat hij onder diezelfde Haagse steen? Terug naar Frauke Posma dornbos de vrouw die zo terecht stelde dat geen arme Groninger te zijn, maar een Nederlands staatsburger. Hoeveel Nederlanders hebben de afgelopen jaren niet gedacht en de Randstedelingen soms ook hardop gezegd, als ons dit was overkomen, wij hadden dit niet gepikt. Maar zij realiseren zich vast niet dat ze mens als Frauke daarmee eigenlijk een trap nageven. Zo van ergens is het toch ook je eigen schuld. Maar zij realiseren zich al helemaal niet dat dat domweg niet klopt. Dat ze zichzelf voor de gek houden. Het kan namelijk iedereen overkomen. Met een verkeerde achternaam, een verkeerd formulier of op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Het gros van de bevolking gaat er nog steeds van uit dat je dan veilig en beschermd bent in Nederland. Maar dat is niet meer, vanzelfsprekend. Daar moet hard voor geknokt worden. Voorzitter, net als de heer Nijboer, vraag ik de commissie een oordeel over de minister-president. De minister-president die op 24 februari van dit jaar stelde dat hij nog weken nodig had voor een reactie omdat hij de 2000 pagina's moest lezen. Voorzitter, de minister-president is de enige van alle betrokkenen in het kabinet die er al die jaren met de neus bovenop heeft gezeten. Hij had het rapport kunnen schrijven, dank u wel.